Ik ben Zoe. En ik ben Ezra. Ik ben kinderburgemeester geweest in Capella. En ik woon in Heikenzand. We zijn hier bij de première van de Slag om de Schelden. We're not giving ourselves up. If we do that, we're good as dead. We zijn er wel trots op, als echte Zeeuwen. Dus blij dat hier in Zeeland mag gebeuren. Bent u zenuwachtig voor de film? Ik was net even heel zenuwachtig. Uh, maar ik ben nu enthousiast. Nee, ik ben nu op zich toch wel best wel ontspannen ofzo. Ik heb net met mijn ouders gesproken, kijk mijn die staat ook volgens mij alles te filmen voor het nageslacht. Hey mama. mama! Mama! Het is een 16 plus film. Dat zegt natuurlijk al wel genoeg dat het ook een heftige film kan gaan zijn. Het is een, uh, een, een schokkende film, maar dat is helemaal niet erg, want uh, oorlog is schokkend. Daar kan je niet iets moois van maken. Om eerlijk te zijn wist ik ook niet superveel over Slag om de Schelde En ik ben wel blij dat er nu een uh, film van is gemaakt. Zodat wij er ook weer meer van leren en dat we weten hoe het is gegaan hier zo in Zeeland zelf. Het is een enorme grote oorlogsfilm met grote slagen, met neerstortende vliegtuigen. Met heel veel figuranten, met uh, internationale sterren. Ze werden naar Holland verlegd. Ik kan niet in één plaats voor te lang. Het is niet alleen een film die gaat over jonge mensen en hoe ze de oorlog beleven... ...maar je ziet ook echt spektakels als je dat nog nooit in een Nederlandse film hebt gezien. De film gaat over Zeeland, speelt zich ook af in Zeeland... ...maar een goed gedeelte ervan is gedraaid in Litouwen. Namelijk uh, uh, de, de gevechten. In Nederland zijn we, gaan we heel goed om met ons grondgebied. En is alles heel erg beschermd. En wij hadden gewoon een plek nodig die we totaal in de hens konden zetten. Ze hebben je broer aan de praat gekregen. We zijn allemaal in gevangen nu. Wat meehelpt is dat de jongeren de hoofdrol spelen. Ik denk dat, dat de jongeren zelf veel sneller dingen aannemen. ...van jongeren zelf, dan als het weer een oorlogsverhaal was geweest... ...waarin volwassenen de hoofdrol speelden. Het Veefonds, de initiatiefnemer van de film... ...heeft ook echt vanaf het begin gezegd... ...we willen een jonge generatie opnieuw iets bijbrengen... Al oh, nu 75 jaar na de bevrijding. Hoe dat was en hoe belangrijk het is... ...en hoe het is om in een oorlog terecht te komen. Welke keuzes je dan maakt. Er zijn 20.000 Zeeuwen overleden puur en alleen er een aanslag is gepleegd op de, op de dijken, de heel Walcheren lag onder water en het is gewoon heel heftig wat er allemaal gebeurd is en bijna niemand in Nederland weet daar iets vanaf. Dus ik vind dat ook heel goed, dat, dat het verhaal eindelijk verteld wordt en dat, ja, dat Nederland een beetje dat die, dat die erachter komen, dat die dat leren en wat er eigenlijk allemaal gebeurd is in Zeeland. Three airborne Divisions, 35.000 men in militaire aircraft. In het was heftig. 64 miles behind in Mila. echt schokkend om te zien. Met one objective, to put an end to the dark tyranny that has held Europe in its grip for nearly four years. Het was wel zeer naar verwachting. Het was wel echt uh, heel bijzonder. Zelf wist ik er niet heel veel van. En als je dan zo deze film ziet, je leert er echt van alles van en hoe het eraan toe ging. We hebben hier echt keihard aangewerkt met z'n allen succes deze operatie in handen. Ik vind dat we het onmogelijk hebben neergezet. Het is wel echt ook een aanrader om uh, naartoe te gaan.